goedemorgen de zon komt net op we zijn op vakantie en we gaan voor het eerst wat nieuws doen recreatie zoeken normaal zoek ik altijd oud uh, nu toch even wat anders en je ziet me terug bij de eerste vondst 2 euro en 10 centjes en 50 cent daarbij. Gaat lekker. 2 euro cent en 200 cent bij. En 10 euro cent. En 20 cent. En 1 euro erbij. Het betere werk. En nog een euro. Maar die heeft er al een tijdje gelegen. Gaat lekker. En 2 euro'tjes erbij gaat hij lekker. 10 cent. En weer 10 eurocentjes. En dan denk ik een soort hangertje. Helemaal aangetast door het zout. Hangetje. Mijn hond Jamie. Nee. Vet erin. Even schoonmaken. Dikke vette gouden in jongens. Noem maar aan. Eerst de grootste. Hier. Merk Oh wat vet. Dag, kan niet een Top. Yes, yes, yes, yes, yes, hartstikke idee. En een 50 centje erbij, hartstikke idee. Nou, mensen, zitten zit erop. Normaal is het dat oud spul. Voor uh, eerst recreatie gezocht. Een pakje vol, muntjes.